Hallo, ik ben Marielle. Ik laat je zien hoe je je Twitter-account kunt verwijderen. Nou, ik zou het niet doen, maar allez, als je toch denkt van ik wil er vanaf, ga je hier rechts naar je profielfotootje. En dan zeg je profiel. Oh nee, fout. En dan zeg je dus instellingen, uiteraard, uiteraard instellingen, excuses. En dan ga je naar je account. En dan klik je naar onderen en dan zeg je je Account deactiveren. Zo simpel is het. Dat was het.